Kaas op de barbecue of vonden. Super lekker, iedereen lust dat echt graag. Maar meestal op het fout omdat de houten bakjes in brand vliegen. Ik heb hier een bakje, een houten vormpje, waar een wit schimmelkaas in zit. Een nacht geweekt op rode wijn en rozemarijn. Nu plaats ik die kaas terug in de vorm. Ik zet de kaas in het midden van de barbecue en laat die ongeveer rustig gedurende 20 minuten. Ik ga het brood maar halen.